Hallo, Sil. Goedemorgen. Welkom in vlogmas nummer 10. Het is vandaag zondag en het is nu kwart voor elf. Wat ik straks ga doen is even brownies bakken. Zoals ik gisteren al zei voor de afternoon tea die mijn moeder straks gaat geven. Brownies en boodkoek. En ik heb net ook al de vlogmas geëdit. Dus die is ook bezig met uploaden op dit moment. Dus ik ben lekker goed bezig vandaag. Maar goed, ik heb ook... Was wel redelijk -tijd op tijd opgestaan. En wat ik buiten nu zie is dat het aan het sneeuwen is. Ik wist op zich al wel dat het zondag zou gaan sneeuwen. Dus het wordt echt een uh, kerstige afternoon tea. Dus dat vind ik stiekem wel heel erg gezellig. En ook wel heel erg chill dat we dus de hele dag binnen gaan zitten met lekker eten. Hij heel. Kom eens zien. <laughs> ja. Nou jongens, uh, je kijkt naar een gezicht of een persoon dat 3,5 uur heeft geslapen vannacht. Je hoort het aan mijn stem. Je ziet de hunnen aan mijn gezicht door deze fantastische glow die ik erop heb gegooid. En ik ben extra happy omdat ik net het gordijn open deed en ik zag dit. Wow. Het sneeuwt gewoon. Het sneeuwt flink ook nog. Sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw. En nog een sneeuw. Nu is dat misschien minder handig omdat we straks naar huis gaan en rijden en we dan... Flink in de sneeuwstorm zitten. Voor ontbijtje hadden we gisteren nog even wat uh, krentenbollen gehaald. Dus ik heb uh, wat te eten zometeen in de auto. We hebben hier nog een pak sap staan. Dus uh... nou, dat is wel een klein ontbijtje dat er straks wel in kan. Voor op de terugweg naar huis. Zo, ik heb net heel eventjes gedoucht. En het is inmiddels buiten veranderd in een soort van winter wonderland. Ik weet dat ik sta nu in een tanktop buiten. Maar ik heb het gewoon nog heel erg warm van het douchen. En wauw echt heel erg mooi ik ben wel benieuwd of uh, oh, ik ben wel heel erg benieuwd hoe we dat straks gaan doen uh, of het niet te glad is zeg maar op de weg want ik weet niet of ze aan het strooien zijn oké okay. toch even naar binnen mag ook meteen gaan dweilen zie ik al hier. <laughs> wat vind jij er nou van al die sneeuwseel zo mijn make-up zit er weer op en ik ga straks eventjes broodkoek maken uit een pakkie en ik heb het nog nooit gedaan maar ik denk dat het wel goed moet gaan. Het lijkt me wel heel erg makkelijk. Want ik hoef alleen maar boter te mengen met het deeg en een beetje ei. En dan is het klaar. En Ik heb hier zo'n um, speciale bakblik van de Dillen en Camille voor zo'n uh, broodgroep. Ik vind het zelf wel heel erg lekker. Maar ik heb het nog nooit zelf gemaakt. Ik weet niet of het dan anders smaakt. Dat is net zoiets als pepernoten zelf maken. Die smaakt ook heel erg anders. Maar ik denk haast wel... Um, dat het goed moet komen oké okay, filmen tijdens het maken van de deeg was een beetje moeilijk omdat het allemaal al, ja ik moest het knijden en het was heel erg plakkerig maar zo ziet het eruit en dan moet ik met de achterkant van een natte lepel de boel glad gaan strijken dat ga ik heel even doen oké okay, het is helemaal glad dan ga ik er nu alleen nog wat ei overheen doen en nog een vormpje erin tekenen en dan kan die de oven in zo het ei zit erover en ik heb er een ruitje in gemaakt dus dat ziet er wel behoorlijk goed uit. Nu moet het nog goed komen in de oven. We gaan het zien. Zo. Ondertussen moet ik deze zooi even opruimen. Zeker wel klaar en hij ziet er echt super goed uit. Het is echt super koud en ik zei het al voor de honderdste keer van kijk eens naar buiten. Mijn vriend zei ga je dit serieus elke half uur zeggen, maar ik zie het zeg maar steeds witter worden buiten. Kijk maar wat voor een laag hier ligt, dat is toch niet normaal. Oeh. Ik ga gaan even naar binnen want hier is het een stuk warmer. Dus ik ben heel erg benieuwd als we straks naar mijn ouders toe gaan of het ook wel gaat lukken of niet. Ondertussen ben ik eventjes kantkleine hakbalen aan het klaarmaken die over waren tot zin de kerst. Die werden meegenomen door Roos. Dankjewel Roos. Als kleine lunch, want ik heb niks anders in huis. Dus nou, hoe dan ook. Ik stop nu even met vloggen en ik zie jullie wel weer straks. Nou jongens, ik ben aangekomen in Houten bij mijn moeder thuis. En uh, ik zal eigenlijk nog naar huis gaan om eventjes om te kunnen kleden. Want nu heb ik nog steeds hetzelfde aan. Maar we hebben uiteindelijk vijf uur gedaan over Maastricht, Utrecht. Waar je normaal twee uur, anderhalf uur over kan doen. Als je snel doorrijdt. Maar vijf uur dus. Dus ik ben echt uh, best wel moe ervan. Dus ik dacht, nou weet je, zet me maar gewoon gelijk af in hout. En weet ik zeker dat ik op tijd ben. Want dan kan ik nog even mijn moeder helpen met wat voorbereidingen. We staan nu in de keuken. Hier liggen hele lekkere dingetjes. Hier staat mam zelf. Ook lekker uh, druk bezig. En het ziet er super christmassy uit en het ruikt vooral onwijs lekker. Hier zijn alle zitjes. Dus een tafeltje met wat stoelen. Hier ook. En We hebben hier ook nog een andere tafel waar je gezellig aan kan zitten. Hier is een hele leuke hoek opgesteld. Hier ziet het ook echt super gezellig uit. Mam heeft het echt weer super mooi versierd. Ik vind dit ook echt heel erg leuk. Die uh, katoenbolletjes met die lampjes. Een mini kerstboompje hier. Oh daar allemaal lampjes nog. Dit is ook heel erg leuk trouwens. Ook een selectie aan potjes met leuke kerstige dingetjes. Nou, we zitten inmiddels in de auto onderweg naar mijn ouders. Maar het is echt super glad op de weg, dus we rijden heel langzaam. En... Het gaat niet zo goed met die man aan de overkant, die zit helemaal al dwars over de weg heen. Oh, het is echt super glad, dus het is nogal moeilijk om recht te blijven rijden. Ik hoop dat we heel aankomen kijk hoe dik deze lagen zien ondervoren uit. Maar goed, ondanks de sneeuw zijn er gelukkig nog wel een hoop familieleden, geloof ik, die onderweg zijn. En want mijn moeder is namelijk echt al een week bezig met voorbereidingen. Ik zou het heel snel vinden als er niemand meer komt. Maar ik begrijp tegelijkertijd ook wel dat als ze van ver komen, dat het niet echt makkelijk te doen is. Maar volgens mij komen er nog best wel veel. Dus dat is wel heel erg gezellig. Ik ben zelf echt super laat. Dat zou vanaf 4 uur beginnen en ik denk dat wij rond een uur of voor vier of zo aankomen, maar ik had eigenlijk gezegd dat ik eerder zou komen om te helpen. Maar ik denk dat ze het wel begrijpt. Ik zie jullie zo weer. Zo, we hebben de auto iets verderop geparkeerd zodat we niet die zigzagroute hoeven te doen uh, voordat we bij me thuis komen en dan uitglijden, want er is niet echt gestrooid in de wijken. En dan lopen we nu richting het huis. En ik heb niet zo heel erg goed nagedacht over wat ik aan heb getrokken. Want ik heb en wel mooiste sneakers aan. En oh. witte sokken. En een korte broek. Maar goed, dat valt op zich al mee met hoe koud ik het vind. Eigenlijk, maar dat komt omdat ik gewoon net uit een warme uh, auto ben gestapt. Maar kijk maar nou hoe mooi het eruit ziet. Hier hebben wij vroeger altijd geschaatst. Als het dan zeg maar echt ging vriezen. Goed, ik loop nu eventjes door. En het blijft ook maar sneeuwen. Het is echt, uh, hoeveel centimeter zou er liggen? Zeker wel tien toch? Ja, tien, vijftien denk ik. Zo diep. Er ook iemand sleeën. eindelijk ook wel sleeën. Zo, ik ben inmiddels binnen en we zijn allemaal lekkere hapjes op, uh, ja, moet ik zeggen, aan het ondernemen. Dus, dit is de boterkoek, de brownie. Dit zijn hele schattige cakepops en Welsh cakes. En die brengen we straks allemaal even naar de huiskamer. Gaat die goed, man? Ja, gaat hartstikke goed. Het is een beetje rumoerig hier geweest en heel erg druk, dus we hebben niet heel erg goed kunnen vloggen. Maar iedereen zit nog gezellig in de woonkamer en heeft lekker gegeten en gedronken. En ik ga eventjes wat laten zien. Hoi! Ja! Hey! En we gaan weer naar huis. Het is nu een uurtje of zeven en het was echt super gezellig net. Het was heel druk, het was heel hectisch. Dus ik heb heel veel dingetjes wel gedaan, maar dat heb ik allemaal niet kunnen filmen omdat het gewoon... Ja, daar had ik mijn camera niet bij me en dat soort dingen. Ik heb nog even een sneeuwballengevecht me gehouden met de zoontjes van mijn neven. En dat was echt terror. Ik heb echt ballen in mijn gezicht gehad, ballen op mijn hoofd. Ik heb hun ook helemaal uh, onderbekogeld. Ik heb nog even sleetje gereden met het dochtertje van mijn nichtje en mijn tante erbij. En dat was ook echt super gezellig. Maar goed, dat heb ik dus allemaal niet op beeld. Want ik, ik kon het niet vastleggen omdat het gewoon... Ja, ik durfde zeg maar niet de camera en telefoon mee te nemen in sneeuw. Ik denk dat het ook maar goed is ook. Omdat ik dus uh, echt helemaal onderbekogeld werd en een beetje doorweekt ben geworden. En verder heb ik gewoon heel erg lekker gegeten natuurlijk. Mama heeft het allemaal super goed verzorgd. Maar ik denk dat we niet per se echt gaan avondeten. Maar ik heb ergens nog wel zin in een beetje iets hartigs. Dus misschien, ik kijk wel even aan. We gaan nu in ieder geval naar huis. Ik ben inmiddels dus weer thuis. Ik vond het echt serieus zo ontzettend gezellig dat er zoveel van onze familie was gekomen. Echt onwijs gaaf. Want heel veel moesten ook echt super lang nog rijden. Door uh, ja, natuurlijk de sneeuwval en de gladheid die er was. En uh, we hadden ook echt familieleden die uit het noorden en uit het oosten kwamen. Dus... Ik wil in ieder geval iedereen bedanken of je nou dichtbij of ver weg woont voor het komen naar onze Afternoon Tea. Dat zeg ik gewoon namens mezelf en natuurlijk namens iedereen in de familie verbonden. En uh, ik vond het echt een super gezellige dag en altijd wat heel erg leuk is na zo'n dag is dat er altijd nog wel een paar dingetjes overblijven. Al moet ik zeggen dat echt heel veel was opgegaan, dus dat is echt super mooi om te zien. Maar ik heb nog even wat dingetjes mee naar huis genomen. Stiekem wat brood, echt vier sneetjes wit brood, vier sneetjes bruin brood. Dat hadden we gebruikt voor de Sandwiches. Ik heb ook nog even een zakje gemaakt met al van die lekkere dingetjes. Dus ik heb hier wat lemon cakes, brownies en scones in zitten. Nee, dit zijn Welsh cakes. Super lekker. Dus daar kan ik nog lekker van gaan snoepen de komende dagen. Ik heb ook een potje gemaakt met de gluwijn. Deze is zonder alcohol. En die ga ik echt nadat ik dit stuk heb opgenomen in de magnetron zetten. En even lekker opwarmen. Want hier heb ik al heel veel zin in. En als laatste nog een hele voorraad van de pompoensoep. We hadden echt een enorme... Echt zo'n super grote pan met heel veel pompoensoep. Dus er moest wel wat van overblijven. Dus ik heb heel veel meegenomen. Dus daar ga ik lekker morgen uh, mee lunchen. En misschien met een broodje. Dus uh, ik sta voor de grap tegen mijn moeder. Ik ben gewoon hier uh, boodschap aan het doen. Uh, dat vind ik altijd wel heel erg leuk na zo'n uh, dag. Mam, super bedankt voor het organiseren van deze afternoon tea. En voor alle lekkers dat je hebt gemaakt. Ik hoop dat je zelf ook hebt genoten van deze dag. Ik in ieder geval wel. Zo, ik ben thuis. Ik heb heel eventjes een pastaartje in de magnetron gedaan. Toch nog heel eventjes wat eten heb ik wel zin in. En je raadt het al, het is tijd voor de adventkalender. En ik heb namelijk nou vergeten te openen. Dus we beginnen heel eventjes met de Cranocitane. Oeps. Even kijken, het was uh, 10 december. Even kijken. Ooh. Dit is een zeefje van de van Dus dat is wel heel erg lekker. Het ruikt echt super lekker. En die van Essence die hebben we eigenlijk gisteren ook niet geopend. Dus dat ga ik ook nog eventjes doen. Dus ik ga zoeken naar nummer 9. Uh, heeft deze wel een nummer 9? Oh hier, nummer 9. <laughs> Zo, het duurde lang. Even kijken hoor. Hé, hey. oh dit is heel handig. Dit is een... Um... Dit is een puntenslijpertje, dus voor je oogpotloden of voor je lippotloden. Dat is heel erg handig, die komt echt van pas. En, even kijken, dat was nummer 9 van 9 december. Dus zoek ik nu nummer 10 van vandaag. Het is een langwerpig vakje, dus het zal wel een lipstick zijn. Oh nee! Hé! Hey. Dit is ook heel chill. Dat past bij die cadeautasjes. Dit zijn labeltjes. Oh, het zijn er 10 zelfs. Dus als je dan je pakje in pakt, dan kan je deze eraan hangen en dan kan je opzetten aan wie die is... En dan zat het ervoor, ik bijvoorbeeld ho ho ho. Of al deze. Dit vind ik echt heel erg leuk. En dan heb ik hier ook van de posters nummer 9 en 10. Even kijken. Oeh, dit zou een hele goede winnaar kunnen zijn. Kijk. Want het is namelijk een afbeelding van een super mooie lucht. Ik weet niet helemaal zeker of het een beetje in de vibe past van... Uh, het meisje met de beer En uh, die afbeelding van boven Met het huisje en al dat bos Maar hij is wel echt super mooi En onderin staat welke vlucht Deze afbeelding is gemaakt Dus dat is op uh, 11 augustus 2015 geweest 18 uur 34 En 38 seconden En er was een vlucht van Ik weet even niet, deze vliegveldcodes Dus MUC naar FMO Dat zijn denk ik Plaatsen in Amerika, weet je niet 100% zeker? Oh, wat dan? moet je naar Italië. Nou, oh, mijn vriend weet alles. Rome. Van Moesje naar Italië. Rome. Rome. Ook leuk om te weten. Nou, daar is deze dus gemaakt. Ziet er echt super gaaf uit. En dan hebben we hier ook nog nummer 10. En. Kijk. Oh, nee. Deze is echt te gek. Deze hoort bij die vorige post die ik jullie net liet zien. Oké, okay. wow. Ik, slo ik sloeg mezelf, maar ben je er klaar voor? komt hij aan? 1, 2, 3. Een unicorn! Of eigenlijk is het gewoon een wit paard met een ijsje op zijn kop, waardoor het net lijkt alsof het een unicorn is. Deze is echt te gek, moet je. Ik weet niet of ik het kan laten zien. Maar deze kleuren. En dan is samen met deze. Dit is echt een super leuke set die ik bij elkaar wil doen. Wauw. Oké, okay. niet over elke poster was ik de afgelopen kalender te spreken. Maar deze hebben het echt heel erg goed gemaakt. Vind ik echt heel erg leuk. En nu heb ik bijna iets ervan. Of moet ik zeg maar mijn posters met dit thema doen. Dus laat me eventjes weten welke stijl jullie leuker vinden. Dus ik noem het eventjes natuur. En ik noem het eventjes een beetje pastel. Vanwege de kleuren. Laat het even weten in de comments welke jij leuker vindt. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlogmes. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En ook nog een duimpje omhoog te geven als je hem weer leuk vond. En dan zie ik jullie heel graag weer morgen in een nieuwe video. Doei! Doei!